Ken jij die katers van Herman? Nee, Herman had er geen last van. Want het grote verschil is dat Herman het gewoon doorgebruikte. Maar die deed elke dag, elke dag. opnieuw. Ja, ik, maar ik, ik moet eerlijk zeggen. Eigenlijk vind ik wel dat hij, dat hij teveel genomen heeft. Dus ik, bedoel, ik ik wil geen reclame maken, maar ik weet gewoon dat het te veel was. Die lijnen zijn, zijn gewoon, gewoon te veel. Je kan beter. Kleintje nemen en dan wat bijnemen. Als in één keer zo'n. Want dan heb je het niet meer zo onder controle. En dan ga je in één keer ongelooflijk hard. Maar goed, Filimon voelde zich op de dag zelf al ja. ontzettend prettig. Nee, dat wel. Maar dat heb je ook als je. Wat, wat, ik heb het gezien, allemaal natuurlijk. Hè. Als je 30 jaar in dat vak zit. Dus als je kleiner, Dan. dan betekent, je ook. betekent 30 jaar in het vak ook 30 jaar met Herman die speed gebruikte? Absoluut. Maar Herman die, die nam het. En die bleef super cool. die, weet je, Die had zo voor. But I was cool. Weet je wat? Die hij, hij ging zelfs niet trillen. Alleen, als hij op het podium stond, ja, dan ging het dak eraf, zal ik ja. zeggen, weet je wel. Dus da daarvoor, dan was het één keer, maar hij kon dat doseren. Hoe lang ging het goed met Herman? Hoe lang heeft hij speed gespoten uh, dat je dacht van ik kan nog prima met hem omgaan? Iets 35 jaar heeft hij dat gedaan. Ja, Als je doseert en je weet ermee te leven, je blijft dan blijf je er heel oud mee worden. Ik heb hier, het is natuurlijk nog steeds Sinterklaasavond en die staat altijd in het teken van gedicht. We hebben hier een gedicht van Herman Brood. Ja? Uh, ik denk een dag nadat hij speed gebruikt had. heeft hij waarschijnlijk daarna weer speed gebruikt, dat, dat, dan met elke dag. Absoluut. Maar dan is dit misschien een moment waarop hij zich ja? daardoor niet even mocht. Ga jij is een dat? stukje voorlezen? Het leven met dope wordt soms oncomfortabel. De risico's die je neemt, je lichaam opofferen om briljant te zijn. Om superman te zijn. En maar lullen die speedfreaks. Becky staat niet stil. Je wordt een deel van andermans vibraties. Je bent met elkaar bezig. Op een level van gestoorde gevoelens. Gevoelige gestoren. Ik ben een toerist in de wereld van mobiele mensen. Ja, dit was 1988. Dus maar, kijk, weet je wat het punt was? Wat wil je daarmee zeggen? Dit nou, was 1988. Nou ja, dit, nee, maar dat hij dat schreef. Dus ja. ik bedoel dus dit. Kijk, hij kon andere speedjunks niet verdragen. Hij kon ook geen mensen verdragen die altijd coke namen zo. Hij die werd helemaal gek van dat gelul dat gehoordig. Ah, geouden. al die drugsgebruikers. Nee, met... nee, echt waar. Dat was nou de leuke ja? ervan. Ja, hij kon ze niet verdragen. Hij kon andere junks ook bijna niet verdragen. Tig mensen voorbij zien komen in, in mijn dertig jaar rock'n'roll. Ook muzikanten en alles is alles. Uh, coke, Gaan ze allemaal kapot aan. A, omdat het te duur is. En b, omdat het heel verslavend is, ook tussen je oren. Maar speed ook! Oh. Ja, ja, weet ik, weet ik. Maar omdat het veel goedkoper is. En, en, Dan uh, kan je het vaker kopen. Nee, nee, nee, nee, maar nee. Ik, maar nee. ik wou net zeggen, koken en al die andere drugs die je gebruikt, daar word je stoned van. En dit is een drug waar je van aan het werk gaat. Dit is gewoon, niet aanhoeren, tenminste, als je, jij, jij ging frieken. Maar je gaat gewoon van aan het werk, ja, gewoon. doe de gewoon de je de job, je ja. fun. Ik bedoel, that's it.